En dan wil ik beginnen met de webinar Synchronous Highlights. Wat we vandaag gaan behandelen is uh, even kort de basis van Synchronous Part Design. Ik ga jullie laten zien hoe je een face kan selecteren en deze kan verplaatsen. Met daarbij de uh, manieren van het bewerken van het verplaatste face. Die hebben we namelijk nodig voor de in-assembly design bewerkingen die we gaan uitvoeren. En die bewerkingen van in-assembly design... Is ook om jullie te laten zien voor de gebruikers dat je bij importmodellen redelijk gemakkelijk synchronisch je modellen kan bewerken. De in-Assembly Design dingen die ik jullie laat zien, zijn erbij gekomen in ST9. En ik zal jullie daarnaast nog wat tips geven tussendoor over synchronisch werken. Ik wil even beginnen met een nieuw part. Om jullie de basis even kort te vertellen. Die staat in orde, Ik zet hem in synchronous. En ik maak een box. Die heb je ook alleen in de synchronous werkomgeving. Ik lok altijd het plane. Dat doe ik met F3. Ik geef de buitenmaten in. En ik zet er een blokje neer. Het begin van mijn synchronous part. Stel dat ik nu een van deze vlakken onder een hoek wil zetten. In orde zou je dat moeten doen met een draft. In synchronous selecteer ik het vlak wat ik onder een hoek wil zetten. Dan krijg ik dit steringwiel te zien. En zoals de mensen die vaker synchronous werken wellicht weten. Is dat het blauwe gedeelte van het steringwiel uh, de punten zijn waar je je steringwiel op kan richten. En het witte gedeelte is hetgene waar je je vlak mee daadwerkelijk gaat verplaatsen. Ik pak hem dus bij het blauwe punt om mijn steringwiel te richten en ik zet die op een van de randen. Dat wordt mijn draaias. En ik selecteer de ring om mijn vlak te draaien. En die komt onder een hoek van 25 graden. Ik heb mijn vlak nu gedraaid. En je zag op het moment dat ik een vlak selecteer, komt mijn steringwiel altijd omhoog zodat ik dit vlak nu wil bewerken, dan komen we gelijk bij de stappen die je in de comment bar ten alle tijde hebt. En dan die eerste. Hij staat nu op Extend, dus als ik hem nu selecteer, zal hij hem verlengen, Extenden. De tweede functie die ik hier heb is Tip. Hij houdt dan dus de uh, oppervlakte van het bovenvlak gelijk en zal hem alleen omhoog halen. De derde is Lift. Daarmee blijft de complete geometrie exact hetzelfde. Uh, en het punt waar ik hem omhoog ga halen zal verlengen. Dus dit zijn al even voor de uh, niet synchronous gebruikers wat snelle tips waarmee je dit menu goed kan gebruiken. Daarnaast zie je aan deze kant uh, de design intent manager. Stel dat ik nu de zijkant van dit vlak oppak en ik verlengen, dan zie je dat die symmetrisch beweegt. Komt omdat ik mijn rechthoek symmetrisch heb getekend. Hier kan je dus heel makkelijk je um, symmetrie aan- of uitzetten. Dus alleen het symmetrie, uh, de symmetrie optie ligt hier op. En die kan ik hier aan- of uitzetten. Heel kort iets over synchronous. Wil ik jullie nu het eerste laten zien over in-assembly design. Ik heb hier een uh, model. En ik ga daar een andere subassembly in plaatsen. Met het huisje kom ik direct bij de map waar mijn hoofdsamenstelling ook in staat. Voor het geval jullie die hier verschillende mappen hebben staan. En ik sluit mijn subsamenstelling erin. En die moet ik op zijn plek zetten. Nu hebben we hier in de relaties een centerplane relatie. Het is niet nieuw, maar wel weinig gebruikt. Dus ik wil het jullie wel even laten zien. Daarmee kan ik zeggen ik wil alleen de centerplane zelf op elkaar leggen. Maar in dit geval zeg ik dubbel, dus ik pak nu twee vlakken en daarvan legt hij zelf de center planes op elkaar. Mijn laatste relatie is een meet van de bovenkant op elkaar. En wat je nu ziet is dat de bouten van mijn geïmporteerde subassembly die gaan dwars door de part heen wat er al in zat. Dus daar gaan we een subtract op uitvoeren. Die is te vinden sinds ST9 onder de Features tab. En wat ze nu voor keuze krijgen, en die wil ik ook gelijk gaan gebruiken, is Recognize Holes. Dus een ST9 toegevoegd, werkt voor synchronous bewerkingen. Als ik mijn um, Recognize Holes aanzet, dan zal het Edge tijdens de subtract... De gaten die er worden gemaakt, omzetten naar hole features. Dus in het part komen straks hole features te staan die ik met de hole stable kan bewerken. Die laatste optie, die laat mij kiezen uh, tot waar die de holes moet werken knijzen. Dus ik wil geen gaten werken knijzen die groter zijn dan 19 mm, want ik heb bijvoorbeeld geen boor die groter is dan 19 mm in onze kast. Ik selecteer mijn target body. Mijn toolbodies. En hij voert hem uit. Nu zie je natuurlijk nog niet zoveel verschil. Maar als ik nu naar mijn part ga. Dan zie je hier dat er gaten in zijn gemaakt. Het gat wat groter was dan 19 wordt gewoon een cut-out. kan ik dus op de cut-out manier bewerken. En de gaten waar ik een hole recognition op uit heb gevoerd. Die worden hier links in de hole feature geplaatst. En die kan ik ook op de synchronous manier bewerken. Alsof ik zojuist zelf de hole feature heb neergezet. Dus hij ziet dat het een draad is. Ik krijg direct de keuze van mijn hole stable te zien. En ik kan ook gewoon via de hole options mijn gat aanpassen. En gaten toevoegen in deze hole optie. Voor het toevoegen van gaten kan ik jullie nog een leuke tip geven. Het is namelijk op het moment dat je je gap plaatst. Dus moet je zorgen dat je eerst de vlak lokt met F3. En daarna hebben we een aantal sneltoetsen om direct PMI aan je gaten toe te voegen. Product manufacturing information, dus de bemating in dit geval. Dat doen we door naar de zijkant te gaan. Ik druk een E in. En de andere kant druk ik ook een E in, de E van end. En je ziet dat er nu een maatlijn wordt neergezet van mijn end waar ik E drukte naar mijn gat aan beide kanten. Met tab kan ik daar nog tussen wisselen. En zo plaats ik mijn gat. En die sneltoets werkt ook voor C van Centerpoint. Dus, en daarna kan ik weer die E gebruiken. En op deze manier kan ik heel makkelijk in mijn hoogfunctie die gaten neerzetten met PMI. En daarna gewoon weer bijzetten. Dus een korte uitleg over uh, part in Synchronous. Wat ik jullie nog even wil laten zien, als het goed is weten jullie, de meeste van jullie dit wel. Maar om Synchronous of Ordered een part te starten ga je naar de opties helpers en kies je voor Synchronous. En ik heb jullie de subtract laten zien. Wil ik jullie nu wat meer in de Synchronous Sheet Metal kant laten zien met Inner de Design. En dat doe ik met dit model. De situatie is dat we om dit model heen een uh, sheet metal plaat willen maken. En daarvoor ga ik een nieuw part maken met create part in place. En ik kies hier voor een ISO sheet metal part. Ik kies direct mijn materiaal, staal in dit geval. Hier, ook hier heb ik een home knop, dus ik kan direct naar het onderdeel gaan waar ik op dit moment al in zit. En ik sla hem op. En ik zit nu in de partomgeving met op de achtergrond mijn samenstelling. Met ctrl-q kun je deze aan of uitzetten. En om nou snel deze contour over te nemen, kan ik natuurlijk um, project to sketch gebruiken. Voorheen heette dat include. Maar in synchronous zit ook de functionaliteit in contour functie om dit gelijk te doen. Moet ik natuurlijk wel een synchronous part maken. Start ik mijn contour flange. En dan zie je hier de knop lock plane. Die zit in meerdere functies. Die komen jullie misschien niet zo vaak tegen, maar hij zit er wel. Als ik die aanklik, kan ik het plane lokken binnen mijn flens functie. En kan ik nu, nu ik een chain moet selecteren, ook lijnen pakken uit het model, uit de parts die in mijn samenstelling staan. En zo selecteer ik alle zijdes, Je ziet ze hier geprojecteerd op het plane wat ik heb gelokt. Die is helemaal geselecteerd. Ik wil hem allebei de kanten op en ik wil hem naar buiten vanaf mijn contour. En ik heb de contour overgetrokken en om mijn model heen gemaakt. Hij past nog niet mooi in de rest van de behuizing. Dus daar moet ik nog een normal cutout voor maken. Daar gebruik ik Project to Sketch voor. Ik lok weer het plein waar ik op werk. En ik neem de contouren over. En je ziet dat ze in mijn vlak weer geprojecteerd worden. Andere kant ook. En nu is het een kwestie van een cut-out maken van een open contour in dit geval. Dus ik zet hem op open. Hij moet naar buiten uitsnijden. Dat is één. En de ander. En nu heb ik eigenlijk binnen, ik weet niet of jullie het hebben bijgehouden, drie minuten. Een sheet metal gemaakt die precies op mijn part past. En als ik die nou wil aanpassen op een synchronous manier. Selecteer ik gewoon een van mijn vlakken. En de steering wheel die weer omhoog komt. En je ziet nu ook dat die de gelijk de wanddikte vasthoudt. Kan ik ook weer aan of uitzetten in mijn design intent. zie dat ik hem de verkeerde kant op heb gedaan. Pak hem gewoon nog een keer beet. En ik maak het aan de andere kant. Nou, voor de laatste bewerking die ik jullie wil laten zien, open ik een stepfile. En voordat ik dat doe, je zag dat mijn parts iedere keer in order openen. Stel dat ik een uh, ordit gebruiker ben, kan ik ook in mijn teams kiezen voor een synchronis manier van openen. Stel dat je je importmodellen nou vaak bewerkt met dezelfde functies, kan ik een theme instellen... De themes vind je hieronder. Met daarin de bewerkingen die ik bij het importeren vaak gebruik. Dan ga ik even naar het Customize menu om het aan jullie te laten zien. Daar heb je namelijk een Layout tab. En daar kan ik gewoon kiezen voor Synchronous in een bepaalde theme. Dat betekent dat als ik mijn theme instel op New Team 1. Die heb ik Synchronous ingesteld. En ik open nu mijn stepfile. Dat die dus ook synchronis zou openen. Ik heb mijn step geopend. Ik ga hem even opslaan zodat jullie duidelijk kunnen zien dat de parts nu in synchronis staan. Die instelling in synchronis mode zet op het moment dat je assembly, je import assembly opent. Zullen alle parts ook in synchronis worden geopend? Dan kun je ze dus ook in de samenstelling, maar ook los aanpassen. We naar Home. Die mag worden opgeslagen. En wat ik jullie ga laten zien in dit model is een replace-face-functie, ook toegevoegd in de assembly omgeving sinds ST9. En het bewerken van vlakken op een synchronis manier, zoals we net ook hebben gedaan in de samenstelling. Zoals je hier ziet, het gele deel dat willen we verlengen. En daarbij zou het makkelijk zijn als we direct de pars die daarom vastzitten met relaties, dus deze ring hieronder, mee kunnen nemen. Zodat we niet daarna de relaties nog moeten herstellen. En daarnaast is het zwarte onderdeel hier ook uh, een stuk wat verlengd moet worden. En dat kunnen we allemaal in één handeling doen. En dat doen we door onze face priority aan te zetten onder select. Dus op het moment dat wij gaan selecteren staat die normaal gesproken in een assembly omgeving op part priority. Zodat we per onderdeel uh, kunnen selecteren. En we hem op face priority zetten dan kunnen we per vlak selecteren. Dat kan dus ook alleen in synchronous. Dat doe je onder je select knop of met de control spatie wissel je tussen die twee. Daarnaast een replace face. Daarmee hoef je enkel in dit geval het gele onderkantje te selecteren en daarna... Uh, het vlak waar die naartoe moet worden ver verlengd. En je zal zien dat die direct daarop aansluit. In dit model handig omdat er een dubbelgegrond vlak in zit. Bijvoorbeeld ook handig als je synchronous framing gebruikt. Dus dat je frames maakt in synchronous parts. En vervolgens met replace face zorgt dat ze snel op elkaar aansluiten. Als we die replace face dan hebben gedaan. Dan zal ik jullie laten zien hoe dat doorgevoerd wordt in je part. Want je wil uiteindelijk wel dat je part... Die bewerking bevat. Dit is ons model. Je ziet aan mijn muis dat er nu een geel blokje aan vast zit. Als ik nu met Ctrl-Spatie één keer druk, zie je dat het een blauw vlakje is geworden. Face Priority. Dit is ook hieronder. En nu kan ik dus één vlak selecteren. En je ziet gelijk weer dat steeringwiel. Dan ook één vlak. Slepen. Als ik nog een keer Ctrl-spatie doe en ik dus weer mijn Part Priority krijg, kan ik enkel het hele onderdeel selecteren. Ga ik jullie eerst het verslepen van die faces laten zien. Ik trek een fence select om hetgene wat ik wil selecteren. En dan zie je dus dat er in de ring bijvoorbeeld het hele onderdeel geselecteerd, geselecteerd wordt. Maar in die gele delen alleen de onderkant en de gaat. Als ik nu met mijn steringwiel dat omlaag bijst, het onderdeel verleng, dan zie je dus ook dat alles wat ik heb geselecteerd meegaat. Hij beweegt niet symmetrisch, want die staat nog uit. Maar als ik die aanzet zal die ook symmetrie van dit part onthouden. Dat wil ik in dit geval niet. En dan verleng ik hem met 50 mm. Daarnaast, zoals ik net al zei, kunnen we de Replace Face hier mooi op uitvoeren. En die vind je onder de Features tab. Replace Face. Die werkt ordered en synchronous. In de ordered omgeving blijft die gelinkt. Dus als ik dan het vlak van dit blad aanpas, zal mijn part meebewegen. In synchronis is het een eenmalige actie en zal hij het in het part doorvoeren. Dat gaan we nu doen. Dus ik selecteer het face wat ik wil verplaatsen. Kan ik met de quick pick doen. Dat is deze. Kunnen dus ook meerdere feestjes van meerdere parts tegelijk zijn. Hè? Zoals ik nu ook doe. Die. die. Accept. En dit is het feest waar je die naartoe moet. Finish. En je ziet nu gelijk dat die parts allemaal precies aansluiten op dat blad. Ook de andere parts die ik heb geïmporteerd die identiek zijn aan degene die ik heb bewerkt. Dus alles sluit in één keer aan op het part. En als ik dan in een van die parts ga, zet ik hem weer op part priority met ctrl-spatie. Dan zie je dat er niks is veranderd in mijn part. Het is gewoon een body feature nog steeds. Ik kan die faces bewegen, maar uh, hij zal er geen link aan toevoegen. En dat was in het kort voor jullie een paar highlights over hoe je de synchronous manier van werken ook... Uh, bij ordered gebruikers goed kan gebruiken en hoe je in je assembly makkelijk gebruik kan maken van synchronous uh, face design face, uh, designen met het bewegen van je faces wil ik jullie er even op patent maken dat mocht je nou echt over willen naar synchronous um, dan is het verstandig om uh, het liefst bedrijfsbreed een training te volgen voor synchronous zodat jullie allemaal overgaan we hebben die trainingen staan op 14 november en 21 november eentje in Hengelo en eentje in Nooddorp Daarnaast hebben wij natuurlijk de ST10-update-training. Die zijn in volle gang. De eerste paar hebben we gehad. Daar kunt u zich ook nog voor inschrijven. De volgende webinar zal plaatsvinden op vrijdag 10 november om twee uur s middags weer. En dat is een webinar Solid edge Tips en Tricks. En net als vorig jaar gaan wij dan kijken naar de meest gestelde vragen op de support. En zullen wij die een keer uitgebreid behandelen. Dan zijn we aan het eind gekomen van de webinar. Ik wil jullie allen bedanken voor het kijken en alvast een prettig weekend wensen.